Dit is de binnenkant van de FAP50, de grootste koelkast uit de Retro-serie van Smeg, met een inhoud van wel 467 liter. Onderin de koelkast bevinden zich twee verslades om groente en fruit apart te kunnen bewaren. De ruime legplateaus zijn in hoogte verstelbaar voor meer flexibiliteit. Dankzij de LED-verlichting van achteruit de koelkast heeft u door de hele koelkast helder zicht. De FAP50 koelkasten zijn uitgerust met de Live Plus-zone waarin op 0 graden verse producten echt langer vers blijven. Het vriesgedeelte zit bovenin. Ook hier heldere LED-verlichting achterin. En dankzij het legplateau is de ruimte optimaal te verdelen. De vriezer heeft no frost en heeft dus nooit ijsvorming. De temperatuur is te regelen met de thermostaat. De VAP50 heeft zelfs in de vriesdeur deurvakken... En natuurlijk de deurvakken in het koeldeel. Cool